Ioniserende straling is eigenlijk overal, vanuit het heelal of vanuit de aarde. Maar het kan ook in kunstmatige bronnen voorkomen. Een paar voorbeelden van ioniserende straling zijn de toepassing voor medische diagnostiek... Voor therapie, maar ook in de industrie waar het gebruikt wordt voor diktemetingen en voor het controleren van lasnaden. Om te mogen werken met straling hebben bedrijven een vergunning nodig of ze moeten het melden. De ANVS beoordeelt de vergunningsaanvraag op basis van wet- en regelgeving. Kijken of de toepassing meer voordelen heeft dan nadelen, of dosislimieten niet worden overschreden en of er zo min mogelijk straling wordt gebruikt. AVS houdt toezicht op bedrijven die radioactieve stoffen voor handen hebben. En denkt daarbij aan bedrijven zoals onderzoeksinstellingen, medische bedrijven, medische instellingen, grote industrieën, musea. Het toezicht richt zich met name op terreingegensbewaking, lozingen, afvalstoffen en om te kijken of de bedrijven goed omgaan met de radioactieve stoffen. Het toezicht houden doen we productief en reactief. Productief betekent dat we bij vergunninghouders van radioactieve stoffen komen. En reactief reageren we op meldingen die bijvoorbeeld bij schoobedrijven of douane komen. En eventueel stemmen we vervolgonderzoek in, al dan niet met samenwerking van inspectiediensten of politie. Het resultaat van onze inspecties is dat we voorkomen dat er radioactieve stoffen op ongewenste plaatsen terechtkomen. En dat wij voorkomen dat er radioactieve stoffen in nieuwe goederen komen waar wij als mens blootgesteld aan kunnen worden.